Iets anders ingeprint hadden. En het was ook iets uh, tekort, Maar de nou, partner. Je, maar dat. Ja, dat. Dus daarom zijn we gezellig met z'n tweetjes. Ja, ik ben benieuwd. We zijn er bijna. Nog drie minuten. Dan ga ik jullie zo de Spannend? Wel een beetje. Spel, ja, want ik ga ineens naar een andere pony te kijken terwijl ik al een pony heb en mijn pony gaat weg en dat en dat en hoe. Het is niet. Zo, so, we zijn bij de pony geweest en we zwaaien gingen kijken bij. Toen ik er zag, toen dacht ik van, hé, hey, die lijf viel wel, dat is niet normaal. Oh, wacht, wacht. Toen ging ik er naartoe en ze begon gelijk de link. Normaal, ja. En, en ik begon gelijk met haar te knuffelen, net zoals ik met elk paard doe dat ik zie. Dat vond ik heel erg fijn en leuk, dat soort dingen. En wow, ik kan mijn ogen nu super goed zien. En um, toen ging ik er poetsen. En deze ook allemaal heel braaf en ze waren heel erg. Ik heb spullen aangedaan en we zijn naar Bak toe gegaan en we hebben bijna een zaal kapot gemaakt. Omdat ik ook tegen de uh, leuning aankwam. kwam. Sorry. En ik ben gaan rijden Ik ging eerst heel lang stappen, want ik vond het We hebben een beetje kennis gemaakt en het ging best goed. We gaan praten, gaan galopperen, ging het ook goed. Maar daarna ging ze er overheen. Nou, die is een paar keer Eerst twee keer weigeren ze. Daarna hadden we een balkje ernaast gelegd. En toen ging ze daar overheen. Toen hadden we drie balkjes op elkaar gelegd. Dus ook overheen. Toen een half kruisje, toen een heel kruisje, toen een stijlkje. Dus dat hebben gesprongen. En toen welke we meer af? Ik heb heel lang toen met de uitgestapt, we hebben videobeelden gemaakt en toen zijn we verder gegaan. Dus, oh, oops, sorry. Dus toen kreeg we me bijna niet meer van die pony af. Op een gegeven moment heb we ja, en ze deden het hek open, dus ik moest er uit. Afgestapt, Dan heb ik nog een keer met haar gekroet. Hebben we peeskapjes uh, beestkappjes afgedaan, het zadel afgedaan, borsteltje eroverheen overheen gehaald. Toen heb ik op gedaan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 deze keer was het wat anders. Toen Sterren net dood was, toen dacht ik natuurlijk wel van hey, nu moet ik een nieuwe pony. En nu zit uh, haast of de druk er niet achter van je moet een nieuwe pony. En nu mag je een nieuwe pony. Want je hebt al een pony. Dus dat was erg fijn. En ze uh, dus staat niet op mijn nummer 1. Omdat op dit moment wel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 Maar die staan ook nog op de nummer 1, dus dan mag zij de gedeeltelijke oh, ik de sterren ook Mogen ze de gedeeltelijke nummer 1 delen, want ik heb de speciale nummer 1, daar zat alleen sterren En daar komt Bella ook te staan En Verona, ja en nu nog Bella We staan nu echt op mijn plaatselijke nummer 1 Ja, dus is dat!